Ik dacht er niet maat. 3, 2, Charlie, hota 7, 3. Staan blijven. Van de rij, je bent aangehouden, verrijden onder voet ik ben niet de antwoord verplicht. Mijn recht op een advocaat. Oké, okay, doei. Hoi, laat dat ding even vallen. Ah nee, au ow ow, noodknop, noodknop, noodknop. Hallo mensen, leuk dat jullie gekeken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSPDVRMO en vandaag aflevering 200 en we gaan meteen naar de eerste melding. Het belooft een drukke dienst te worden en we pakken vandaag de zieke Audi A6 Avant. 3.0 2017 TDI weet ik het, ik geloof dat ik hem goed had uh, gemaakt door CIS Games uh, uh, gekocht door uh, CIS Games door mij en door roleplay reality uh, ja dit is een, dus de Audi A6 die de politie echt gaat gebruiken niet die wat ik de vorige keer had maar deze gaan ze echt gebruiken we hebben nu al een prio 2 melding wat gaan we vandaag doen ik ga van zometeen zometeen iets vertellen over een giveaway want ja die verdienen jullie toch wel een beetje als mijn favoriete kijkers en um, daarna ga ik nog iets vertellen over uh, de dienst het gaat een drukke nee daar gaan we mee beginnen we gaan links op het gaat een drukke dienst worden en wij gaan uh, dan ook uh, de daar doen die staan er aan nu naar rechts uh, we gaan dan ook noodhulp en vp meldingen aannemen we rijden weer met stuur jullie kunnen precies meekijken hoe hard ik rij uh, wat ik doe allemaal uh, zodat jullie uh, ja, een beetje een impressie krijgen. Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen om een camera of zo naar mijn computer te, naar mijn beeldscherm dan. Uh, of naar mijn stuur te hangen omdat ik, ja... Uh, niet weet hoe ik dat zou moeten doen. We zoeken nu iemand die uh, een contactverbod tegen iemand heeft opgesteld. Het is groen. En die persoon uh, heeft hem of haar gezien zo en ja wat ik dus wilde zeggen daar zijn we weer uh, vandaag dus uh, noodhulp en vp en alles bij elkaar wat je maar kunt bedenken uh, we gaan uh, zo meteen of eerst gaan we deze motor aan de kant, die heeft geen kenteken oh, gaat vandoor. waarom ga je er nou vandoor voor een Audi A6 ja we hebben een beetje een andere trainer dan de echte Audi want die heeft echt een mokkel lelijk geschreven. Ja, tuurlijk, je tako-truk. Ik dacht er niet, maat. Hier komen. Hoppakee. Staan blijven, kom hier. Zo, de volgende wit, ga je netje erbij. Zo, vraagt om assistentie. Staan blijven. Kom op. Nog een Audi. Blijf gewoon schoppen. als. Doe nog niet dom vriend. Oké, okay, nu gaat het deze erop hè. staan blijven voor het getest knieën liggen op rotten hier ik loop hier oké okay. mijn ben aangehouden ben niet te mijn recht op mijn advocaat uh, kun je niet voor je krijgen toegewezen van het oplaadministerie. ministerie Njom. en uh, waarom ga je er vandoor heb je dingen bij die je niet bij mag hebben ofzo Oh, die bus even. Ja, Dit was stop voor, toch? Uh, politie. Politie. Uh, dan moeten we nog even wat in instellen. Uh, en dan hebben we nog al die. Oh, dat zie je nu niet goed, maar er staat ongeval. Boven politie achter. Ongeval, zo zie je hem nog. Ingezien. Hebben we die nog? Nou, uh, oké. Okay, dat. Uh, ja. Oeh, dat zag ik, motor. Geen helm. Geen kenteken. Meting start. Rood licht. Nee, geen rood licht. Rood licht. Stop voor. Saddam. Oh, Achtervolging. Tweede motor. Geen kenteken. Geen helm. Uh rood licht negeren en stopteken negeren rechts gelukkig woorden mij ah. inhalen ja rechts op rechts op Hoge snelheden. Oh, motor is gecrashed. Wij crashen tegen hetzelfde plekje waar wij op. Waar hij op crasht, maar hij rijdt door, wij ook. En weer terug in dienst. Ja, zullen we maar eens beginnen over de giveaway. Eerst gaan we eens rechtsop. Kijken of we het voertuig wat we op de kaart zien. Hier kunnen gaan treffen, want die lijkt me gestolen. En dat kunnen wij. Hij lijkt me niet gestolen, wel motorrijder zonder helm calling unit 1, Lincoln 18. We have a bank heist. Let's try and do Vinewood. Stop for a Hij staat ook meteen volgen aan. Dus dat mag hij even gaan doen. Hoi. Even de motor uitzetten. We gaan naar uh, rijbewijs zien. Je helm, oké, okay, dat is geen excuus. van mij in ieder geval mijn keuring voor het uh... even denken wat deed hij. Hij deed links voorbij om naar rechts te gaan. Uh, in ieder geval geen helm. En ik ga maar niet uh, dat andere zoeken. Goed, dus dan uh, kom je met de ene weg en of uh, ja, met de ene kom je weg. Dan krijg je wel een bekeuring voor. Even kijken hoe uh, mijn no met wat jezelf. Ja, goed. Dus doe hem op, of ja, in ieder geval. Doe hem fictief nu op of loop verder. En de rest is allemaal in orde. Ben ik een fijne dag verder. Krijgt hem thuis gestuurd. Oh. oh, damn it jij. Yeah. Je rijdt een auto die niet helemaal uh, meer aan uh, PK in orde lijkt. Pak nog even rood mee. Linker voorband kapot. Oeh. Ja, stop. Ja, ja. Ja, stop. Is en zo. Ik ga het volgende kenteken voor een aantrekken. 0, 3, 1, Charlie, 3, 7, 3, 1, Staan blijven. 2, 1, 2, 3, aangehouden. Kan het nog... Ja, 2, 1, 2, er vandoor 1, Ik weet een je uh, voertuig in ieder geval in beslag genomen ik ben van nu, uh, ja in beslag genomen ik ga meeslepen uh, en wat wil ik nou nog doen uh, jezus christus so. um, want ja zo mag ik echt niet verder rijden staat en brand bijna zwarte rook band kapot geen band meer eigenlijk Dus ga ik eens kijken, als ik die doe, control P, dan de K, K en dan moet ik via de I volgen, volgen, politie, stop, politie, stop en wat is hier dan? Volgen, politie, volgen dit is ja ik kan niet zien eentje naar voren is politie voor politie volgen ik zie het niet meer politie politie Altijd ieder maar dus deze stop politie stop oké okay. nou goed we hebben een 502 DUI near um, West Vinewood. <telling> ja. En nu? Ik zie dat niet goed. Oké. Okay. Persoon onder invloed gaat er al vandoor. Oh, We hebben wel gecrust hier. Uit hier rondjes of zo hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de vluchtstroom. vriend. Geen rare praktijk uithalen. Van de je bent aangehouden voor onder invloed, je bent niet de antwoord verplicht, je bent recht op een advocaat. Die voorloven? Ja, oké, okay, mooi. Gaan we dat allemaal op bureau even uitzoeken hoe en wat. Ondanks dat je nu veel aan hebt ga ik even fouilleren. Oké. Okay. Oh, heb jij. Een rijbewijs bij. Ja dank je. Oké, okay, die is verlopen. Dan mag je de zeil niet meer rijden. Dan krijg je die er ook nog bij. En je kenteken ga ik eens controleren. Ik niet op je naam, ja, anders verhalen er niks mee. Okay. Ja, en nu willen jullie natuurlijk allemaal Weten Wat is die giveaway nou? En nu zeg ik. Daar gaan we nog even mee wachten. Ja. Daar gaan we. Achtervolging van 1. Weet ik veel wat. Hij gaat 6 km per uur. Nee, per power moet ik goed zeggen. Ik weet niet wat dat is. Gaan we gaan naar bezorg. Dat is geen 6 maars daarna hoor. We gaan nog godnonnen door. Wow hij is echt snel jongen! Hij is door! Oh, die raken we nog kwijt, ik ga even er langs hoor. Zoef en kwijt! Lekker gewerkt Pik. Ik ga die echt nog zoeken hoor. Ja, sorry. Militair voertuig kunt u eigenlijk niet kwijtraken. Ja toch wel. Oké. Okay. Ik dacht 6 maal zijn ouder zitten we achter een tank ofzo, maar nee hoor, dat was geen tank. Volg die hier eerst dat ze een bericht voor misschien heeft dit ermee te maken inmiddels gaan de collega's achter een voertuig aan met gewapende verdachte's rijdt alsjeblieft prio 1 1202 12, OC 12, 12. we komen dan links boven rechts daarboven zo nou, harde rondjes. Hey, randjes iets anders doen jullie het even Komen ze. Kut. Nou. Shit. Ik ben echt een lul. Ik moet heel veel gaan uitleggen. Ik word ontslagen. Ik heb een onschuldig burger doodgeschoten, Namelijk de pijrijder van het voertuig achter mij. Maar dat kan allemaal in GTA. Maar anders was ik waarschijnlijk de gevangenis ingegaan. Want Nederland is zo belachelijk dat als je als agent schiet, tot je een taakstraf krijgt en zo dat je bijvoorbeeld niet op de banden schoten maar op de ramen uh, Laatst een agent 2015 had hij geschoten vorige week kwam de uitslag 80 uur taakstraf omdat hij op drugsrunners schoot die op hem in waren gereden dus als ik nu bam bam bam nee oké okay, dit is een ander verhaal maar dus uh, ja 80 uur taakstraf waarschijnlijk ook zijn baan kwijt Godverdomme heb ik weer een burger neergeschoten Handen omhoog Handen omhoog knieën. Op knieën Op je knieën Godver... Potmond is je... De camera gaat nog eentje rennen Hey op de smol Hey op knieën vriend Nikke blijven nu Oké. Okay. Oké okay, doei. over. Ja. En door. Au, dat is niet mooi. Oh, hij staat op z'n. Klik klik zo. Doei. Lekker autootje hoor. Zullen we nu nou toch maar eens de giveaway. Uh... Nee, toch niet! Ik laat jullie lekker lang wachten. Ik weet niet wat met dit voertuig is hoor. Maar hij is wit bolletje. Dat betekent maar één ding. naar binnen kijken naar nee, niks te zien dan laten we hem ook zodat we nu toch maar eens giveaway even weer bekend maken uh, jullie kunnen namelijk een gta key winnen wajo gek gek gek allemaal reactie achterlaten ik wil gta key uh, nee wacht oh wacht oh, oh, oh, oh wederom hoef ik geen verhalen van ja en ik wil gta key want jij bent mijn favoriete youtuber en ik heb uh, mijn uh, kleine teen gebroken dus ik kan niet meer je video's kijken maar omdat ik het ben kan ik toch je video's kijken. Want ja, met een kleine tank kun je video's niet kijken. Maar ik wil zo graag je video's kijken. Dus kan je video's kijken. Uh, ja, bullshit. Uh, ik wil GTA winnen. Want iedereen is dood. Ja, sorry. Maar nee, wij leven nog allemaal. Ik bedoel maar. Zeg maar gewoon, ik wil de key voor GTA ja, winnen. Punt. Het wordt toch een random comment die gepikt wordt. Een random comment picker ga ik kiezen of gebruiken. En daarbij. ...kun je ook nog een VIP-rang winnen. En daarvan ga ik er 5 weggeven, want die zijn toch gratis. Dus laten we er eens 5 doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dat zijn 1, 2, 3, 4 en 5. Doe je linkerhand omhoog, alle vingers omhoog. En je ziet, zoveel mensen krijgen een VIP-rang. Uh, dus laat maar even in de comments weten. Uh, ik wil GTA 5, Key. Of ik wil VIP. Of ik wil GTA 5 en VIP dan maak je voor één van de twee kansen stel dat ik een gta 5 key heb weggegeven en jij hebt je reactie ik wil gta en vip dan krijg je nog dan krijg je de vip gewoon oh oh oh dat is nergens voor nodig hoi laat dat ding even vallen het kamertje tasertje inzet je ambulance erbij oh nee wacht toch wel maar ah, ja, pannenkoek. Uh, de Degen. And, um... Hoi. Oké, okay, ben aangehouden voor poging, doodslag, doodslag uh, Want ik weet niet of hij dood is. lijkt dood. Ik uh, ben niet aan de verplichte rechten, maar op kaartjes zou ik zeker gebruikt van maken. Want ik ben echt de wil. Uh, waar waren we gebleven? Dus laat maar in de reactie weten. GTA Plus. VIP of alleen VIP of alleen GTA. En uh, de eerste winnaar die ik ga kiezen, die wint sowieso dan een GTA key. En dan kies ik nog vijf mensen en die gaan de VIP rank via mijn Discord winnen. Laat dan sowieso even je Discord naam erachter. Uh, daarbij. Staat hier niet bij, heb je pech? Ik ga er... Of nee, dan zal ik nog even op je reactie... Uh, dan zal ik je reactie nog... Nee, weet je wel, dan heb je gewoon pech. Bij deze, of ik wil GTA of ik wil gta plus vip of ik wil vip um, en dan wil je vip laat even je discord naam erbij um, verander hem ondertussen niet dat heb ik nog een keer gehad zo simpel is het um, dus uh, heb je hem niet dan gaat je vip rang niet door en uh, ja zowel dan uh, zie ik jou binnenkort uh, lekker in de vip chat nou nu ben ik er zelf niet heel actief in maar ik zal er actiever in worden maar goed uh, ambulance, komt tp. Ambulance is tp. Ik ga een beetje ruimte voor hem maken. Deze melding is ten einde. Oh, die... Oh, dat was snel. Je was niet eens uitgestapt, maar verklaart hem al voor dood. Nee, C. Oh, hij is gered. Oh. hij heeft een hoofdtrauma. Ik weet niet wat een neurotrauma is. Dat natuurlijk natuurlijk natuurlijk Dat vind mijn stuur niet leuk. Maar ik wel. Wat nou? Hey, Mijn Audi! Ik snap dat jij ook die Audi.. Ja maar potnon, dat gaan we niet doen hè? Ik snap dat je ook een Audi wilt, maar deze is voor mij. Bleep. Eens kijken wat met de warren nog voor mij aan de hand is. Ik ga het voor er Ik ga het maar je. is ga het voor hand is, ga het voor je. Ik ga het voor je. Ik ga het voor je. We gaan uh, de auto recht voor mij die onder het koffer. Uh, auto, of ja, niet onder het koffer, maar die een... Uh, uh, ik word gebeld. Ik uh, ja, ik moet even opnemen. Maar ik ga gewoon een pauze zetten en uh, zo meteen ben ik weer bij jullie terug. Oké, okay, daar zijn we weer hoor. Uh, het voertuig uh, daar ergens, uh, ik zie uh, Kuruma of zoiets heet die. Die moeten we gaan... Su surveillance of zoiets, ik weet niet wat dat allemaal is. We moeten hem hier vol in de gaten... Wat rijdt hier veel politie jongens? We moeten hem in ieder geval... Oh shit hij rijdt al weg en een paaltje en... Ze hebben hem heel kwijt. Ze hebben hem heel kwijt. Ah nee daar gaat hij. Kei Hij is hier rechts op gegaan, maar ik weet dat echt... Deze heel... Hoe kan ik nou spooky zijn? Ik... Hij ziet mij niet. Ik zie hem namelijk niet. Godverdomme, wat is dat nou weer? Hallo? Zit right. hier iemand in? Hallo? Nee, au oh, au oh, au, oh. noodknop, noodknop, noodknop. Auw, oh, weer met een fik. 1202 OC, oh, komen we dan. 1205, ik ben onderweg. Hallo? Nee, die gas is gewoon weg. Hé, we brandt wel uit ook. Voor mijn ding. Ja, kijk, mooi man, over een muurtje zo van ja, ik kan niet gewoon via hier. Oké, okay, dus we hebben hier een voertuig, die is ontploft, niemand gewond. Um, maar er zat niemand in. Maar waar, zit de, waar is de verdachte dan? Wacht even op de ambu de brandweer, die zullen nog een aankontrole doen en mij een beetje helpen, want ik heb wat brandwonden denk ik. Het er zijn geen één meer. Help mij! al aangevraagd voor het voertuig en de forensische opsporing en wie dan ook iedereen gaat nog verder kijken hoe dit had kunnen gebeuren die lijkt me onder invloed ik zie een een slingerend over de weg Piep, piep, piep, piep, piep. Hoi. Hey. Ik ga even naar de van de zin, meneer. Heeft hij iets gedronken? Heeft hij drugs gehad? Nee, nee, zegt hij. Goed, ik mag wel even voor mij blazen. Want ik krijg een beetje het vermoeden dat er toch iets... Uh, ...naar binnen is gewerpt. Geworpen. Genuttigd. Dus blazen, jong. Niet nog eens vragen. Okay, en je mag nog even een mond open doen. speekseltasje. In ieder geval voor mij uitstap je me aangehouden verrijden onder invloed uh, en geeft een F aan van failed. Rustig aan. Dus als er iemand anders uh, verder kan uh, en wil rijden dan uh, mag dat. Ik doe wel meteen even een controle van het hele voertuig. Daar goed dus ook blij mevrouw Miranda. Dankjewel Miranda. Dus ja, ik ga ik dus alvast door naar. Dit lijkt me een steward. Dat is Daniel, McDonald's. Oh, ik heb honger man. Helemaal... Oké, okay, jullie zijn clean. Heeft u gedrinkt? Uiteraard is het gedronken. Even blazen, blazen, blazen, blazen. Homa, jij mag verder rijden van mij. Ciao, ciao. Hewa. Hoe weet je jij ook weer Ik weet niet meer. Hij is aangehouden, hij gaat naar bureau verrijden een vloed. Ja, en dat zal hem Scheltje mannen, uit ik hoorde iets hoor jullie ook iets is gewoon uit de douche hoor ik son hoor ik en douche en lekker wat wij gaan door een overval van een winkel supermarkt en rechts afslaan kruispunt vrij rechts knippel ik stel aan maar dat zien jullie bijna toch niet dus ja, en ik gebruik ze ook niet altijd Uh, Spring politie, doe normaal. En kom naar buiten met je handen omhoog. Oh! Naar buiten met je handen omhoog! Niet schieten jongens, schifo voor pannenkoeken! Maat! Ja! Ik ben er weg, weet je. Ik had hem, ik schoot ook per ongeluk omdat ik gewoon schrok. Yeah. Hey. veel plezier ermee. Ze dus, uh, lossen mezelf op. Loodzakjochtjes. We gaan prio 1 naar een. Uh... Ja. Raad er alsjeblieft prio 1. Of nee? Infinitive zien Prio 1 ongeval, wegvervoer Tatu, tatu Hier, ja, aan de goot, sorry ja, Prio 1 naar een uh, aanrijding met letsel waarschijnlijk Road traffic collision of zoiets oh. okay. um, Kijken wat we hier gaan aantreffen ik geloof dat er al iemand te plaats was. Ik weet niet zeker. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh nog vast goede dag al nou, dat. ga er vooral verder met waar ik mee bezig bent ik ben volgens de mod niet gewenst goed dan gaan wij lekker loads plug-in var. en dan force duty en ah, dan komen we binnen jee toch wel oké okay, en door Kom maar even vandaan. Ik ga er niet We nog zijn. Dit heeft ook echt zin. En sta ik hier. Doet is niet open. Nou. Oké. Okay. sirene geluidje krijgen zo ja zet nu anders je helm op ja gaan we winnen een verkeer voertuig voor mij gaat stilstaan en hoppa even kijken witte auto, zwarte auto ja we kunnen het stort dus zwarte auto denk fuck you ik wil die motorrijder laten winnen maar wij gaan er langs alsof er niks is wielrenners op de weg altijd gevaarlijk Inhalen. Yes. Officieel is het heel hard hè, hoe ik nu rij voor, voor mijn gevoel. Maar stel dat dit een 80 weg is. Wat ik best normaal zou vinden. Dan mag ik dus gewoon 120 rijden. Wat ik continu ben aan het doen. Alleen ja ik zal niet... Ja, ze halen niet in met 120 nu gaan we 130 rijden waarschijnlijk dus 140 erbij officieel haalt deze auto dus 250 en gta niet maar dit vind ik al mokertje hard dus ja harder hoef ik ook niet echt 150 maar die, die motor die heeft ook wel uitloop gehad nu niet meer zo dus die zal ook wel 150 Rossen, misschien 140. Politie. Politie. Oh, waar nog hem je nou? Sorry, beest. Ik zag je wel, maar ik deed eigenlijk te laat reageren. Ja, maar ik zit al een tijdje in achtervolging. Misschien toch maar iemand mij ik ja, dacht de achterkaart alleen af kunnen, maar dat kan ik niet. Ik geloof dat ik niet in van Ja, de P is ook een ambulance oproepen. Dat is super onhandig. Ja, dat is ook echt gewoon toe. Oh, hij leeft me. op. Oh je ja, gaat niet terug naar oude vriend Ik druk de E in Dat gebeurt niks Dan maar zo even oh. Deze is wat realistischer Wat klantvriendelijker Oké, okay, je bent aangehouden, je bent niet aan het verpleegsteem, rechting advocaat, ja jullie kennen het allemaal wel. En zo zitten we opeens in Sandy Shores en jij rijdt mij net niet aan. We gaan naar rechtdoor, de weg volgen hier. is En dan gaan we richting Snelweg, want die, die loopt hier ook nog ergens. Voor de mensen die breaking bad hebben gezien, dat gewoon. Aanrijding met letsel mogelijk op en het spoor. Rijdt alstublieft prio 1. Waarschijnlijk crash je nu weer als ik T in druk. Hallo. Oh, die lukt me niet helemaal in orde. Ga je naar de balans te plaatsen dat kamer is in De kaas biedt zichzelf dit hem 5 Oké. Hij zegt eigenlijk zo... Vriend, die auto is drie keer duurst die van jou. O, twee slachtoffers. Nog een naar brandstofgebruik, heeft. Of ja, tweede ambu, slash.. Uh, responden van de brandweer hij zegt eigenlijk van uh, luister hun auto is echt poep een lelijk ding uh, ik heb ze alleen maar plezier gedaan het lijkt het een beetje opzet in het spel lijkt me dan weer niet van ja ik ga je auto's leiden, dus ik ga je vol aan ik wil graag even een rijbewijs van u me zien meneer die is verlopen daar worden dus wel voor aangehouden even een ongeval gehad met een uh, sorry suspended is dus ingevorderd met een ingevorderd rijbewijs uh, u mag ook nog even blazen Even weten, van uh, heeft hij ook gedronken? Dat is gewoon gebruikelijk. Ja, hij heeft gewoon gedronken. Police. Ik ben dus uh, voor beide gevallen aangehouden. Rijden met een ingevorderd rijbewijs ongeluk veroorzaken. En daarbij uh, rijdel invloed. Dat is ook wel een reden om je hand te houden. Ga een transportje deze kan op. Ik ga je auto wegslepen. Om een assistentie. Een is ook te plaatsen. Want het was niet meer nodig. En we gaan het... Nee, we gaan het niet. Ik wil... Oh shit. Oh my god. Waarom stelt iedereen voertuigen als er een Audi in de buurt is? Hoe dom ben je dan? Nee, verkeerde voertuig. Oh, Dit is een sneller. Voertuig crasht tegen een ander voertuig rijdt gewoon verder. Het is duidelijk vandoor, maar we hebben nog geen echte bevestiging. En die gaan we ook niet krijgen. We hebben weer, weer verkeerde voertuig aan de kant gezet.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 op een volvo gaat verder ik krasje op hem maar ik weet alleen wat wat erin zit zo Ah, oh, nee nee nee nee nee mooi niet vriend vrouw M meid vriend ja ik ben aangehouden verdieping van een voertuig en een stopteken en uh, meerdere strafbare feiten die er allemaal bij komen Gaan we allemaal achteraf in het systeem zetten, want uh, ik durf je nu niet te vertellen wat je allemaal fout hebt gedaan. Of ja, natuurlijk een voertuig gestolen, maar rood licht, verkeerd, weet ik voor wat, heel veel fout gedaan. Ja? Dat is En ik word nog een keer gebeld. Zo van, hé, hey, neem nog een keer op. Maar wat ik ga doen mensen, ik ga zo meteen terugbellen, want ik vind dit natuurlijk veel belangrijker uh, wat ik jullie ga melden. Uh, ik ga langzaam de video afsluiten. Uh, we zullen nog. Nee, we gaan geen melding meer doen. Jullie gaan de audio nog zo vaak zien, dat willen jullie niet weten. Uiteindelijk dat jullie zeggen stop eens met die audio. Jullie, ik zie hem te vaak. Nou, dat zal ook wel meevallen. Maar jullie gaan hem echt wel vaak nog zien. Uh, wat ik ga doen, ik ga hem neerzetten op een bureau. En dan ga ik onderweg naar het bureau nog. Oh, is dat nog eens een reverse? Dan ga ik jullie onderweg naar het bureau nog één keer vertellen hoe en wat met de giveaway. Ik ga namelijk uh, 1, en dat is 1, gewoon je wijsvinger, uh, key weggeven voor GTA 5. Uh, die kun je dus winnen. Ik ga zo meteen uit, nog een keer uitleggen hoe je die kunt winnen. En ik ga 5 VIP VIP, of, oftewel VIP, rangen voor mijn Discord server weggeven. Volg je mij nog niet op of ben je nog niet lid van mijn Discord server, moet je dat sowieso ook even doen. Uh, maar dus is 5 uh, VIP rangen. Die je gewoon zo kunt krijgen van mij door uh, het volgende te doen. Voor de GTA Key zet je gewoon GTA 5 neer. En maand is uit of je een 5 of een V plakt. En voor de VIP rang zet je VIP neer. VIP gewoon. Uh, wil je nou beide. Uh, je maakt wel maar kans op 1. Dus stel je wint krijg je niet de GTA Key en de VIP. Maar... En je wint waarvoor ik het zeg. Dus de eerste die ik ga laten key, die ik ga laten winnen zeg maar, die krijgt de GTA key. Zal ik er ook bij zeggen van luister, ik heb uh, dit woord voor de GTA key. en Dan komt er iemand uit en die krijgt van mij dus uh, de GTA key. En als die daar VIP achter heeft staan, krijgt hij geen VIP rang, maar alleen de GTA key. Heb je nou uh, VIP in je of dan ga ik de VIP rang weggeven? Heb je nou GTA plus VIP? in je naam staan of in de beschrijving in de reactie staan en ja, dan krijg je alleen vip heb je alleen vip in de naam staan ja dan krijg je inderdaad uh, ook alleen vip uh, dus je kunt kiezen of alleen gta of alleen vip of gta plus vip en dan maak je dus kans op beide het zou heel jammer zijn als mensen die gta al hebben alsnog die key willen uh, ik ga er wel een beetje op controleren Hopelijk dat je dit dus, dus niet probeert te frauderen en anders uh, ja get alive ofzo. So. Dus dat. Uh, ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. komt hoop dat jullie een hele toffe video vonden met de Audi A6. En um, een hele toffe Audi, Audi, auto, auto zelf. Dikke shout aan de Games en jullie gaan nog vaak genoeg zien wat ik al zei. Ik ga afsluiten, mijn stem stopt er bijna mee. Ik weet niet wat het is, maar ik krijg net zo'n, net wel, net niet een kriebel in mijn keel, dus ik moet echt stoppen nu. Tot over twee dagen. Doei!